Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan. dividend komt nu heel vaak in de nieuws. Ja. Want ik dacht altijd dus dat dividend aandelen wel interessant zijn. Want je hebt gewoon een extraatje bovenop het rendement natuurlijk. Maar blijkbaar is het nog helemaal niet zo rot. En gaat het nu pas ja, trendier worden. Hoe zit dat dan? Dividend is altijd leuk, want dat is inderdaad uh, bovenop de koersstijging, je krijgt iets extra's. Je hebt ook heel veel bedrijven die, uh, die een soort historie hebben van elk jaar, ongeacht hoe de economie doet, keurige dividenden uh, uitkeren. Alleen nu zit je in een omgeving waar we het net over hadden, waarin heel veel dingen samenkomen die wat negatief uitpakken voor de beurs. En dan verbaast men niet dat er ineens meer aandacht komt voor dat saaie deel, namelijk bedrijven die keurige dividend uh, geven aan de beurs. Aan uh -huh. beleggers. Uh, dat is misschien wel saai, maar het is altijd goed. Ja, dat is mooi. Hier komt uh, het, het gesprek samen van uh, groei en waardeaandelen. Dus, de uh, techsector is bij uitstek uh, uh, groeiaandelen. Omdat ze, wat ik eigenlijk ook al zei over research en development, daar investeren ze in, op innovatie en op lange termijn groei. Terwijl uh, de dividendaandelen, dat zijn meer waardeaandelen. Dus dat zijn vaak bedrijven die, die al getrokken uh, zijn. Dus je denkt aan, uh, aan telecom, voedingsindustrie en uh, de bankensector. En die bedrijven nou, zijn, staan erop bekend dat ze natuurlijk uh, veel dividend uh, uitkeren. En grappig genoeg, uh, ik heb ook even mijn eigen portefeuille uh, natuurlijk bekeken. En uh, dit jaar staat voor mij vrijwel alles in het rood, behalve dus mijn, uh, mijn dividendgedeelte van mijn portefeuille. En dat heeft dan toch te maken met uh, de volatiliteit, ook deels. Dus uh, de, de waardeaandelen die... Het groeit ook harder op het moment dat je inderdaad in, die, uh, in die bull market zit. Nou, dat hebben we natuurlijk gezien. Waarschijnlijk daarom is het dan ook... Uh, uh, zijn dus die groeiaandelen populairder, waardeaandelen komen dan ook weer minder ter sprake. En als die markt zich omkeert, dus de volatiliteit gaat de andere kant op, dan uh, klappen de groeiaandelen ook juist weer het hardst naar beneden. En dan vlucht iedereen als het ware dan toch opeens naar een veiligere haven. En, en dat is op dit moment ja, misschien eigenlijk wel dividend, wel de, de enige in de markt. Want uh, zelfs de obligatiemarkt krijgt een uh, behoorlijke klap van de stijgende rentes op dit moment. Wat we vaak ook wel zien is dat mensen in een... Uh, dus waar zit, we zitten op dit moment natuurlijk niet in een, in een stabiele markt. We zitten in een behoorlijke neerwaartse markt. Maar wat je wel ook ziet is dat op het moment dat de markt uh, vlak is of stabiel, dan zie je vaak ook nog wel mensen richting dividendbeleggen gaan. En dat komt dan uh, vooral door het feit dat, dat als de markt niet wil stijgen, dan heb je op zijn minst nog het voordeel van dat je dividend uitgekeerd krijgt. En als je dat dan natuurlijk, moet je dat natuurlijk wel herbeleggen. Want zo kun je dus, ondanks dat de markt niet veel beweegt, toch nog rendement maken door het feit dat, uh, dat je iedere keer je dividend uitgekeerd krijgt en, uh, en kan herbeleggen. Ja. ja, want dan krijg je ook weer natuurlijk een beetje de compound interest, zeg maar, dat uh, herinvesteren. Ja, klopt. Ja. ja, en ook hiervoor geldt, uh, net als bij tech-aandelen, dat uh, uh, stockpicking uh, is uh, nou, in mijn optiek in ieder geval uh, not the way to go. Dus uh, ook voor dividend uh, zijn er ETF's. Daar kun je gewoon mandjes van vinden, dividend leaders of uh, uh, American yeah. dividend, European dividend. Dus uh, ook dat is gewoon vrij gemakkelijk in een, uh, een ETF-vorm uh, aan te kopen.